Een nieuwe dag betekent nieuwe taken. Eerste taak op de planning? Het inbinden van een presentatie. Eentje die mooi open ligt en gemakkelijk te lezen en om op te schrijven is en die een blijvende indruk achterlaat. We stellen u V-paper voor. Open het pak, plaats het papier in uw inkjet of laserprinter en druk simpelweg op print. Nadien kunt u het document inbinden op welke manier dan ook. Nu heeft u een perfect openliggende presentatie zonder enige rompslomp. En bovendien daalt uw papierverbruik met maar liefst 33%. V-Paper, het milieuvriendelijke, schitterend witte leaflet papier, kan met elk type inbindsysteem gebruikt worden. Resultaat: een presentatie die altijd perfect open ligt. Met V-Paper kunt u uw document gemakkelijk lezen en kunt u er gemakkelijk op schrijven. U laat bij iedereen een blijvende indruk achter. En het beste van allemaal: uw professionele presentatie is in 1, 2, 3 gemaakt. V-Paper, de leeflet-oplossing die een blijvende indruk achterlaat. V-Paper doet gemakkelijk lezen en schrijven.